Goedemorgen, middag of, of avond iedereen. Welkom bij dit deel van de serie Gesprekken die wij voeren in het kader van de uh, Waaronde-lezing. En met dit jaar als onderwerp, weet wat je eet, uh, de noodzaak van een nieuw voedselsysteem. Uh, mijn naam is Stijn, uh, ik denk dat ik voor de kijkers thuis uh, niet zichtbaar ben vandaag, maar dan weten jullie uh, waar deze stem vandaan komt. Uh, ik ben één van de twee uh, interviewers vandaag. En uh, ja, in deze serie gesprekken, zoals je weet, uh, zoals u weet lopen, we in deze, uh, lopen we vooruit op de daadwerkelijke lezing die hopelijk later dit jaar alsnog uh, fysiek kan plaatsvinden. Uh, en vandaag doen we dat samen met Jaap Korteweg. Ja. ja, vandaag gaan we praten met, met Jaap kortweg. Negende uh, generatie boer, ondernemer en uh, mis misschien binnenkort werelds grootste slager. U kent hem natuurlijk allemaal als de oprichter van vegetarische slager. Het bedrijf dat al sinds 2010 probeert om dieren uit de voedselketen te halen... door een volledig en lekker alternatief te bieden voor vlees. Uh, de vegetarische slager is inmiddels een kleine drie jaar geleden aan Unilever verkocht. En momenteel houdt Jaap zich uh, druk bezig met een hele bijzondere missie: de beste dierenvrije kaas maken met zijn nieuwste onderneming, Dose Feeding Cowboys. Uh, in dit gesprek zal de focus liggen op de rol van ondernemers en consumenten uh, bij de transitie naar een nieuw voedselsysteem. Uh, om vandaag te beginnen. Ja, natuurlijk eerst welkom, Jaap. Uh, hoe is het? Ja, prima. Het is hier een prachtig uh, plaatje. Lang geleden dat er zoveel uh, sneeuw heeft gelegen. En uh, dat de combinatie met uh, dat prachtige zonnige weer is. Dat, uh, ja, ik, ik zit er wel van te genieten. Ja. Goed om te horen. Ik denk dat we er allemaal wel, uh, van de sneeuwpret hebben genoten. Um, zoals al eerder aangekondigd hebben we het vandaag over de duurzaamheid van ons voedselsysteem. Uh, wat betekent de noodzaak voor een, een nieuw voedselsysteem voor jou? Uh, Waar denk je aan bij dit onderwerp? Mm, nou ja, ik denk vooral aan de kansen die het biedt op een uh, mooiere wereld. Dus, uh, kijk, wat je nu ziet is dat, ik ben natuurlijk met de slagen begonnen, zo'n 13 jaar geleden. En <coughs> nu bezig met ook uh, plantaardige zuivel. Dos uh, cowboys, eigenlijk de nieuwe melkkoe, uh, de, de roestvrijstalen melkkoe. Uh, nu wordt 80% van het landbouwareaal wereldwijd gebruikt voor de vlees- en zuivelproductie. Uh, en op het moment dat we kunnen switchen naar een plantaardig vlees- en zuivelsysteem, naar het nieuwe vlees- en de nieuwe zuivel, Dan betekent dat dat we van die 80% maar een klein gedeelte nodig hebben. Want je kunt ongeveer drie keer zoveel uh, plantaardig vlees- en zuivel produceren van dezelfde oppervlakte. Dus nou ja, dat zou kunnen betekenen dat de situatie van zo'n uh, 60, 70 jaar geleden qua natuur wereldwijd, dat die weer terug kan komen. Uh, sommige mensen zullen misschien de, de documenten gezien hebben van Sir Edinburgh, uh, die ja. in zijn leven, die man is nu in de 90, uh, dat natuurlijk enorme uh, teloorgang heeft gezien van de natuur. Maar dat kunnen we keren, dat proces. Hè. We, kunnen, we kunnen eigenlijk weer terug in die tijd. En dat is een, dat is een prachtig vooruitzicht. Ondanks, of ondanks, met een bevolking van 10 miljard in plaats van 2 miljard toen hij, toen hij jong was. Is dat toch mogelijk. En dat is vooral, uh, ja, dat is vooral heel hoopgevend en, uh, en mooi om aan te werken. Ja, absoluut. Zeker. Uh, ook mooi hoe je, hoe je dat zegt inderdaad. Dat het een kans is voor een mooiere wereld. En, um... Ja, uit een eerder gesprek dat ik had in het kader van deze, van deze serie gesprekken bleek dat we uh, die verantwoordelijkheid met z'n allen moeten dragen. Dat, dat we daar ja, met z'n allen uh, een rol in spelen. Um, ja, wat, wat zijn volgens jou uh, belangrijke stakeholders in de hele uh, keten, in de hele voedselketen om deze transitie te gaan bereiken met z'n allen? Nou, ik denk in ieder geval dat de stakeholders die daar een groot belang bij hebben, dat zijn de huidige vlees- en zuivel... Uh, stakeholders. Hè. Dus uh, dat, zijn, dat zijn de boeren, dat zijn de, uh, de vleesbedrijven, dat is de retail. Die hebben daar allemaal belang bij. En nog even toets, toetspitsen op de Zuivel. Nederland is natuurlijk op het gebied van, van Zuivel, trouwens vlees ook. Echt een hele grote speler. We zijn echt een Zuivelland en hebben, hebben daarin een, uh, nou ja, een belangrijke positie wereldwijd, ook op het gebied van kennis. En uh, kwalitatief uh, goede producten, hoog productief en uh, goede kostprijs. En, uh, nou ja, ik denk dat het van groot belang is uh, dat de traditionele zuivelindustrie, die nog gebruik maakt van koeien en geiten, dat die, dat die daar op tijd op inspeelt. En ik denk daarbij een belangrijk voorbeeld is uh, wat er nu gebeurt in de automobielbranche met, uh, met uh, elektrisch rijden, met Tesla. Uh, je ziet dat dat bedrijf, eigenlijk een outsider hè, van buiten de autobranche, uh, maar begonnen is met een compleet nieuw concept, elektrische auto. Ja, toch eigenlijk alle uh, gevestigde merken voorbij streeft en zijn bedrijf is nu meer waard dan alle Duitse autofabrikanten bij elkaar. Hij gaat nu fabriek bouwen in Duitsland. Uh, dus je ziet hoe, hoe, hoe kwetsbaar het ook is en hoe kritisch, als je niet op tijd de bakens verzet. He, dus dat is wel een, een, een oproep. Ik denk dat met uh, vlees en zuivel precies hetzelfde gaat gebeuren als met de energie en met uh, automobiliteit. Dus um, kijk, en het is gewoon fijn als, uh, als zo'n transitie gepaard gaat met zo weinig mogelijk pijn. Dus graag met uh, he, zoveel mogelijk met de spelers die nu ook actief zijn. Ja, dus dat vereist inderdaad ondernemerschap uh, van nieuwe partijen, maar misschien, uh, wat je al zegt, nog wel belangrijker van bestaande partijen. Um, dus als ik het zo begrijp van jou, dan zou je ook zeggen nou, dat huidige boeren, en ja, huidige ondernemers inderdaad, met misschien nu nog een hele stal met melkkoeien, dat die misschien uh, juist in dat gat zouden moeten springen. Zeker, zeker. zeker. Kijk, en, um, je ziet vaak wel dat zo'n transitie toch ingezet wordt door, door een buitenstaande. Uh, maar goed, het is, het is voor, de, voor de bestaande partijen van belang om dat op tijd in te zien en gewoon mee te doen. En dat is in ieder geval wel mijn, mijn inzet om dat zoveel mogelijk te doen. Dus, dus we hebben dat met de vegetarische slager ook gedaan, gelijk samenwerken met, met slagers, met, met vleesbedrijven, met vleesbrands en, en met succes. En, um, en, en, en, en je ziet ook dat het dan heel veel positiviteit geeft. Dus we hebben al, al heel vroeg samengewerkt met Unox, uh, met Mora bijvoorbeeld. En, en dan zie je wanneer je goede producten maakt, dat in zo'n team, in zo'n innovatieteam, maar ook in zo'n in, in zo salesorganisatie, wanneer ze enthousiast zijn over producten, dat ze het ook echt lol in krijgen en... Nou ja, en als ze, dat, als ze zich dan realiseren dat het ook nog eens ja, drie keer zo duurzaam is en, en, en, en dat je ook vooral hele blij klanten krijgt, want dat zie je natuurlijk wel, dat vaak de klanten van dat soort nieuwe producten, ja, dat zijn toch mensen die, die positief kijken daarnaar. Um, we hebben het bijvoorbeeld ook bij Mora gezien, dat zij ineens, ja, weet je wel, hele, hele positieve berichten kregen op social media en zo, en, en een soort, nou ja, een soort, het werd echt een, een geliefd product terwijl ze daarvoor toch ook gewend waren, hele kritische consumenten en vaak alleen maar gedoe, weet je wel. Dus het is, het is vooral een hele positieve beweging. En uh, stapt er op tijd in. Maar is er dan ook veel tegenstand? Want ik kan me ook voorstellen dat de vleesindustrie is een redelijk... traditionele industrie, dat er, dat er ook wat, wat geluiden zijn die, die, die juist... Die, uh, het op vlees willen houden. Of uh, valt dat wel mee? Ja, dat, natuurlijk is dat, is dat ook aan de orde. Alleen daar heb ik niet zoveel mee te maken, want... Dat zijn natuurlijk niet de bedrijven waar wij daarmee te maken. Hè. Die zoeken ons niet op. Ja, misschien in, in, in de pers of zo. Dus dat speelt natuurlijk wel. Ik weet dat ik ooit door de Kronen van Nederlandse Slagersorganisatie gevraagd werd om te spreken op hun 125-jarig jubileum. Bestaan. Mm -hmm. En dat vond ik natuurlijk heel leuk om dan uh, daar een verhaal te doen voor die, voor die Nederlandse slagers. En, en, en mijn visie te geven op uh, hoe, hoe de slagerswereld en de vleeswereld er over 25 jaar uitziet. Hè, met het 150 jaar bestaan, dat het dan vooral plantaardig vlees zal zijn. En um, dus die organisatie die wilde dat graag, maar toen hadden ze de uitnodiging gestuurd. kreeg ze toch heel er uh, uh, waren natuurlijk honderden slagers uitgenodigd. en misschien dat het toch enkele tientallen waren die heel boos waren. Dus ja. toch gezegd, kom maar niet, want ja, dit moet wel een feestje worden. En um, ja, dat soort dingen heb je natuurlijk wel. Hè? Dat, dat gebeurt natuurlijk ook. Er is natuurlijk een conservatief deel wat, ja, zeg maar wat, wat zich bedreigd voelt en vast wil houden aan het oude. Ja, dat geldt um, Maar dat is toch niet de grote lijn? Okay. We zien dat de grote vleesmerken eigenlijk allemaal bezig zijn. Nu zelfs, bijvoorbeeld, Vion, hè, de grootste uh, slachter. Ik geloof zelfs de ene grootste van Europa, een Nederlands bedrijf die nu ook een fabriek hebben gebouwd met, uh, voor vegetarisch vlees. Veel, veel positieve voorbeelden dus in, uh, in de industrie. Um, en die hebben zeker ook een grote impact, uh, die nieuwe transitie. Maar wat, wat vind je eigenlijk van bedrijven die dus die verantwoordelijkheid niet nemen en nog steeds gewoon veel schade aan blijven richten zonder er ook maar... een kop in het zand te steken eigenlijk? Nou ja, dat is jammer. En uh, ze, uit, ze, ze beschadigen natuurlijk nu eh, daarmee... Uh, onze leefomgeving. Uh, maar vooral denk ik dat ze toch ook hun eigen... voortbestaan uh, onmogelijk maken, want uiteindelijk... gaat dat gewoon verdwijnen. Dus uh, het is in ieder geval... bedrijfsmatig... is het geen verstandige keuze. Ja, ja, duidelijk. duidelijk. Um, en... Ja, eind 2018 heeft hij natuurlijk besloten om uw eigen onderneming te verkopen, de vegetarische slager, aan en, en Unilever. Uh, was het een bewuste keuze aan Unilever, om vanwege dat zij zo bezig zijn met sustainability en... Dat soort uh, dingen hoog in het vaandel hebben staan? Ja, het was wel zo dat Unilever bij ons op uh, de eerste plek stond. <laughs> maar we werden door heel veel partijen benaderd in die tijd. Ik denk, uh, we hadden een soort top 10 lijstje van uh, ondernemingen uh, qua, qua overname partner. En daarvan hadden mm. zich er al vijf uh, zelf gemeld. Maar we zijn echt al honderden uh, partijen benaderd. Um, maar inderdaad, Unilever stond bij ons bovenaan en gelukkig hebben zij zich ook zelf gemeld. Uh, ongeveer anderhalf jaar voordat voor de overname plaatsvond. En, um, en wat gaf nou echt de doorslag? Uh, de doorslag gaf dat zij, ik gaat natuurlijk uh, een gesprek aan, uh, onderhandelingen, uh, dat het mij duidelijk is geworden dat het ze echt ernst was. Hè. Dus we hadden natuurlijk een missie toen ik het bedrijf begon. We begonnen met een klein winkeltje in Den Haag van 30 vierkante meter. Ja. En toen, zei ik, toen zei ik al van, ik wil, uh, ik wil dat we de grootste slager van de wereld worden. Niet de grootste vegetarische slager, maar de grootste slager. Want de slager van de toekomst is een vegetarische slager. Hè. Dat, dat, dat was mijn, uh, mijn idee en mijn wens. En uh, Unilever die, uh, die nam dat serieus. En nou ja, goed, Ze hebben natuurlijk een wereldwijde organisatie met, met sales teams En ik geloof 100, 100, 180 landen of 190 landen. Ze zitten over heel de wereld. Dus als er één partij is die dat kan, dan zijn zij het. En het was me duidelijk dat het ze echt ernst was. Hè. Dus, dus, um, en dat zie ik nu ook. Het is nu uh, ruim twee jaar geleden dat uh, de overname heeft plaatsgevonden. En als ik zie wat zij nu geïnvesteerd hebben in, in, in de organisatie: hè, dat is uh, ons uh, productontwikkelingsteam is vertienvoudigd. Uh, ik heb uh, afgelopen week nog een, uh, een praatje gedaan voor de Butchers Academy. Dat is zeg maar de opleiding van de mensen die wereldwijd onze producten verkopen. Ze zijn nu geloof ik in ruim 40 landen, zijn ze al op de markt. Van, van, van Singapore tot, tot China, tot, tot Zuid-Amerika. Ze zitten echt overal, maar ja, dat hadden wij zelf nooit voor elkaar gekregen. En mijn idee was toen ik begon met de vegetarijslagen, mijn idee was om de bio-industrie overbodig te maken. Het industriële vlees. Ik wilde niet iets leuks doen voor een select gezelschap, een, een, een niche-merk een niche met, een, met een mooie marge. Ik wilde gewoon impact hebben. En ik wilde gewoon de kilo knallen, ik wilde groot worden om ervoor te zorgen dat we die dieren niet meer nodig hebben. En, um, en zo heb ik eigenlijk alle aanbiedingen bekeken, alle samenwerkingen bekeken. Die heb ik gewoon ge gelegd naast ons doel, om zo snel mogelijk zo groot mogelijk te worden. Nou ja, dan, dan was Unilever een hele logische partner. En toen wij uh, die stap gezet hebben, toen waren er nog veel mensen die zeiden nou ja, we moeten nog maar zien of dat inderdaad gebeurt. Het... Maar goed, het is nu al heel duidelijk. Afgelopen jaren groei van 70%. Ik geloof dat we van de 400 merken onder Unilever het hardst gegroeid zijn met 70%. Ja, mooi om te zien dat er zulke stappen genomen zijn het ja. Ja. ja. het was Het of was en is natuurlijk een schaalbaar product, denk ik, maar nou, het is ook goed om te zien dat dat dus ook... blijkt te werken. Speel je zelf eigenlijk nog een rol nu actief binnen de vegetarische slager of uh, meer vanaf de zijlijn? Meer vanaf, dus, nou ja, ik ben het gezicht nog en dat is, ook, dat is ook. Dus ik heb geen enkele verplichting. Maar ik vind het leuk om te doen, omdat. Uh, nou ja, het klikt heel goed met, uh, met het huidige team. Met mijn opvolger, die doet het echt fantastisch. En. Um, en ik zit nog in het smaakpanel. Hè, maar. Uh, en dat is gewoon leuk om betrokken te zijn bij de nieuwste innovaties. En ik ben adviseur, dat is natuurlijk een hele nou ja, vrije rol. Maar ik moet zeggen, ik heb er weinig aan toe te voegen. Want uh, ja, bedoel, ze doen het echt beter dan ik het zelf had kunnen doen. Dus uh, ik hoef niet veel te adviseren. Nee, ja, precies, maar fijn dat het toch in goede handen is dan. En natuurlijk het smaakkennen is ook niet geheel overbodig eruit. En dat, is, en dat is vooral ook heel leuk. Ja, ja het prachtig om te zien. Er zitten prachtige dingen aan te komen. Mooi, goed om te horen. Ja, we hebben het gehad net, je noemde het al, grote groei. Dus 70% in het afgelopen jaar, het snelst groeiende merk onder Unilever. Daaruit blijkt al wel dat er veel interesse is, ook vanuit de consument, in dit soort vernieuwende producten. Zijn er nog andere dingen waarin jij merkt dat die interesse vanuit de consument groeiend is, buiten puur de afname en de interesse in die, in die cijfers? Ja, op zich is dat natuurlijk wel het duidelijkste signaal. Um, en eigenlijk nu al. En dat is wel een verschil. Toen wij met lagen begonnen, natuurlijk, toen was het voor veel mensen nog onvoorstelbaar. Als je toen marktonderzoek had gedaan, dan was dan nooit uitgekomen dat dit zou gebeuren. Maar nu blijkt het ook uit marktonderzoeken. Dus dat betekent dat er iets in de samenleving gaande is, breed, wat, wat, wat in deze richting werkt. Dus het is vooral een kwestie nu van goede producten op de markt brengen. En dat is het fijne. Hè? De, de, de, het zijn natuurlijk echt grote partijen die erin investeren. Nu. Uh, Unilever is een voorbeeld, maar er zijn er nog veel meer. In uh, Silicon Valley zitten ook een aantal bedrijven die hier veel, uh, veel in investeren. Ook, ook, ook vaak de tech-ondernemers die, uh, die investeren in het in nieuwe voedsel, in het nieuwe vlees, in de nieuwe zuivel. Dus er is heel veel innovatiekracht nu. En de wil bij mensen is er. Maar het moet gewoon lekker zijn, het moet gewoon goed zijn. Mensen willen niks inleveren. Maar uh, ja, alles wijst erop dat dit, dat in, dit in een versnelling komt. Het, het zit al in een versnelling. Het groeit met dubbele cijfers. Maar we gaan ook toe naar een soort omslagpunt dat het ook goedkoper gaat worden. Nu zijn de producten vaak nog duurder ja. dan, de, dan de dierlijke variant. Ik verwacht dat we binnen tien jaar naar een situatie komen dat het uh, qua prijs vergelijkbaar is. Wanneer we zo'n 20% marktaandeel hebben, zitten we toch nog in een schaalende In essentie is het goedkoper omdat het duurzamer is. Je hebt minder input nodig. Maar daarna denk ik dat het in, in zomaar 10, 15 jaar compleet kan kantelen en dat we zo in 2040, 2050 dat dan 80% van de vlees en zuivel plantaardig zou kunnen zijn. Je kunt gedachten lezen, dit was exact mijn volgende vraag inderdaad. Uh, wat je verwacht dat die... prijsontwikkeling zou gaan doen, omdat het op dit moment nog vaak de duurdere optie is. Maar goed om te horen dat dat waarschijnlijk uh, gaat kantelen. Ik kan me daar ook iets bij voorstellen inderdaad, dat je zegt dat het... de meest duurzame optie is. En normaal gesproken zou dat ook de... meest gunstig geprijsde optie moeten zijn. Uh. En ja. een, andere, een andere vraag die, ik, uh, die me opkomt als ik hier naar luister. Je, je zei eerder, het doel met de vegetarische slager was de grootste slager ter wereld worden. Mm -hmm. um, nou, dat is misschien nog steeds het doel, ook van het huidige management. Zeker, maar, dat nu uh, is nu, ja. Ik hoor je nu ook uh, over de con concurrenten die ook bezig zijn met eenzelfde soort transitie. En mm -hmm. uh, in deze situatie kan ik me voorstellen dat je misschien ook de concurrent tot op zekere hoogte zou toejuichen, misschien wel. Zeker, zeker, maar dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Hè? Okay. Ik heb altijd concurrentie toegejuicht. Met één maar, en dat is dat ze dan. Wat we wel gezien hebben, is dat. Um, hè, wij zijn eigenlijk vanaf het begin hard gegroeid, hè, met, met uh, 50 uh, soms nog meer, en dat je dan zag dat anderen er ook in, maar, maar met slechte producten, uh, te snel, uh, omdat ze zagen het is een groeimarkt, en dat is natuurlijk heel schadelijk, uh, je moet wel, want het consument is natuurlijk kritisch, uh, is natuurlijk uh, iets gewend, en er is niks erger dan het vooroordeel, wat toch nog bij, bij veel mensen leeft, van het is gewoon geen echt vlees, het is gewoon niet zo goed als het origineel, dat je dat bevestigt met slechte producten. Dus uh, heel graag concurrentie, maar alsjeblieft wel met goede spullen. Ja, maar moet het, moet het echt op vlees lijken of is dat, of het verschilt ja, neem ik aan ja, ja, wel ja, per vleesvervorming. Want uh, toen ja. wij begonnen zei iedereen waarom moet het op vlees lijken en er waren veel anderen die dat niet deden, die dat bijvoorbeeld groenteburgers maakt ofzo. Dat is natuurlijk ook prima voor een beperkte groep. Maar laten we zeggen dat 90% van de mensen houdt van vlees en vleesproducten. Um, en, en, en daar moet je dus goede kopieën van maken. Ja, als het nog lekkerder is, is het beter. Uh, dat is natuurlijk prima. Maar er zijn een aantal, nou ja, uh, uh, populaire vleesproducten. En die zijn niet voor niks populair, die hebben zich bewezen en dat zijn ook, ik, ik, ik zeg je ook bewust, het zijn producten, hè, het is niet een stuk dier, er groeien geen hakballen aan koeien of, uh, of braadworsten aan varkens of frikandellen aan weet ik veel wat, dat, dat, dat is niet, het zijn door mensen ontwikkelde producten, daar zit vlees in, maar er zit ook van alle andere ingrediënten in en die vinden mensen lekker en die hebben zich bewezen. Ja. En, er is niks handiger dan dat gewoon goed kopiëren. Eigenlijk hetzelfde ook wat Tesla heeft gedaan met elektrische auto. Die heeft gewoon een auto gemaakt die gewoon nog net een tandje sneller is. Of een tandje meer dan een tandje. En er goed uitziet. Hè, om echt de autoliefhebber in het hart te raken. Die heeft niet gekozen om een heel zuinig, licht elektrisch autootje te maken. Want dan zegt iedereen, daar wil ik niet in rijden, of tenminste nee. niet de echte autoliefhebber. En dat is wel de aanpak die je moet hebben om de echte vleesliefhebber om die te bereiken. Is dat ook de, dezelfde aanpak uh, die je nu toepast bij dosificatie en Dat Is dat echt een. Ja. Ja. Ja, ja, absoluut. Dus nu is het zo dat. Uh, kijk, voor de voedingswaarde hoef je het niet, niet te doen. Hè. Kijk, mensen zouden prima over kunnen schakelen op plantaardig dieet. En, en, en heel gezond en duurzaam eten. Dat is eigenlijk het allerbeste om gewoon bonen te eten. Hè. Er zit heel veel eiwit in. Uh, je hebt natuurlijk dat helemaal niet nodig, maar. Uh, kijk, we zijn, we zijn eraan gewend en we zijn natuurlijk toch creatieve wezens en iets wat we gewoon fijn vinden en lekker vinden, ja, dat, dat willen we natuurlijk gewoon hebben en dat willen we consumeren. Dus daar sluiten we op aan. Je ziet dat de bonenconsumptie de laatste 50 jaar, ja, onder invloed van toch toegenomen welvaart, alleen maar is gedaald. Ik ik, ik vind bonen best lekker. Maar uh, ja, je ziet toch in het algemeen dat het mensen steeds minder... bonen zijn gaan eten, terwijl dat natuurlijk de meest duurzame vleesvervaar is. Dus de toenemende ja, welvaart... is er wel steeds meer... vraag naar kwalitatief hogere producten, want de bonen zijn natuurlijk... hele saaie simpele ja, dingen, en primaire... De, ja, de vleesconsumptie is de afgelopen, ik weet niet precies, maar laten we zeggen... de afgelopen veertig jaar is die gewoon verdubbeld of zo, 50 jaar. Nee. Mensen zijn gewoon twee keer zoveel vlees gaan eten. We aten natuurlijk helemaal niet zoveel vlees... omdat het te duur was in het verleden. Mm -hmm. ja. En nu, nu met Those Vegan Cowboys, is dus op zoek naar de, de perfecte veganistische kaas. Um, en dat is nu dan, nu dan weer vanuit een wat kleinere en meer ondernemende organisatie misschien. Uh, is dat een bewuste keuze? Want ja, je ziet nu ook de grote stappen die er uh, bij de vegetarische slager gemaakt worden. Met het, uh, het grote kapitaal daarachter en in een grote organisatie. Zou dat misschien niet een betere startomgeving zijn voor deze zoektocht? Nou ja, als dat uh, iedereen is vrij om dat te doen. Hè. Ik, bedoel, de, de, de, ik sta niemand in de weg om uh, een uh, multinational of zo niet mee te starten. Maar ja, je ziet toch vaak dat die echte innovatie, dat dat toch, ja, dat is, dat is in ieder geval de praktijk, dat dat dan toch vaak bij, uh, bij kleinere initiatieven ligt. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hè. En, um, maar ik, ik bedoel, ik zou niemand tegenhouden, hè, dus <laughs> <Maar> <laughs> ik, maar ik ben wel heel slim is om erin te investeren en erin te stappen. Maar je wil wel de eerste zijn, uiteraard. Nee hoor, nee hoor, nee. Huh? Okay. Nee, nee. nee, die, nee dat, die ambitie hebben we duidelijk niet. We waren niet met de vegetarische lagen ook niet. Maar we willen, we, zoeken wel naar de, we willen wel graag de beste zijn. Ja, de kwaliteit uh, dus de, de meest duurzame, dus wij kiezen bijvoorbeeld ook om het te doen op basis van gras. Terwijl, huh. voor zover ik weet zijn we de enige. Die anderen doen dat bijvoorbeeld op basis van suiker, wat een makkelijk proces is. Of op basis van mais. Uh, maar gras is het meest duurzame gewas, wat eigenlijk wereldwijd... Ja, min of meer van nature kan groeien. Uh, dus we kiezen, we kiezen niet voor om de snelste te zijn, maar... Uh, de wetenschappers die hierbij betrokken zijn, die zeggen ook van, nou ja, als dit lukt... dan heb je wel de duurzaamste optie en dan sluit je ook gelijk aan bij... de, laten we zeggen, bij de huidige situatie. Die melkveehouders, die hebben natuurlijk allemaal de graslanden. Die hebben oh, de graslanden. Nee. En die kunnen we gewoon blijven gebruiken. En gras is een gewas wat je... En zeker natuurlijk grasland, dat hoef je echt minimaal te bemesten. Vraagt ook geen chemische bestrijdingsmiddelen tegen ziektes en zo. Dus het is gewoon een prachtige basis. Ja, mooi. Dus kwaliteit boven alles ook hier. Ja, kwaliteit, duurzaamheid. Duurzaamheid. Ja, ja mooi. Ja. Nou, ja, bedankt. We komen langzaam richting het einde van uh, dit gesprek. En uh, vanuit onze studievereniging hebben we vaker uh, dit soort uh, interviews. Um, and in die, die serie heet Food Vertaald. En aan het einde van die interviews vragen we altijd... Uh, aan de persoon die we interviewen... of die nog een, een mooie Food vertaald, dus een, een... stof tot denken heeft voor, uh, voor ons, waar we, waar we het mee kunnen afsluiten. Ja, ja. Nou ja, ik, ik, toevallig had ik van de week een rare constatering. Daar heeft eigenlijk niks meer goed zo te maken. Is dat erg of niet? Nou, dat mag, dat mag Nee, het viel mij op. Ik ben hier aan het... Uh, ik, ik zit hier in een bouwproces. Dat is nu zo'n beetje afgerond. Maar uh, wat mij opvalt, wat er ook zo veranderd is de laatste 50 jaar, zou je kunnen zeggen. He, ik kom uit een boerenfamilie, weet je weet. en mijn vader die had dan vroeger um, voor zijn werkkleding, dan, dan, dan, hij kocht dan natuurlijk een zondagspak af en toe, en dat zondagspak werd dan na een paar jaar, werd dat door de weekse pak, en trui, en dan en nog een paar jaar later werd dat zijn werkkleding. Maar wat mij nu opvalt, mijn dochtertje kwam laatst thuis met een, een nieuwe tuinbroek die ze gekocht had, en er zaten drie gaten in, een nieuwe broek want dat is hip. Ja. Ja. En die, werk, die werklui, die, die, die, die, die, die, de bouwvakkers, de timmermannen en zo, die zien er allemaal perfect uit. En die moeten er ook perfect uit zijn. Die, die hebben werkkleding, daar mag geen gaatje in zitten, dat moet helemaal gewassen zijn, dat moet helemaal top, top zijn. En in een vrije tijd, en, en mensen die nette banen hebben, die lopen allemaal in broeken met gaten. Dan denk ik, nou ja, fijn, wat een waanzin is dat ook weer. Maar ja, goed, typisch mensen. Het is, het, is, het is mooi om te zien. Maar het, het, was een, het was even een waarneming waarvan ik dacht van... Jongens, wat is dit toch ook weer de wereld op zijn kop? Ja. <laughs> laat, de mensen, laat de mensen die, die net de baan hebben, laat die gewoon die, die, die werklening van die bouwvakkers overnemen... als het voor die werklui niet meer geschikt is. Hè? Ja, waarschijnlijk verlangen uh, ze naar om ook zo... zo misschien is dat, dat het... Dan uh, zijn het echte gaten tenminste. Misschien is het een gat in de markt. Dat zou fantastisch voor mij Mooi. mag ik. Okay. top Nou, dankjewel Jaap. Um, leuk om uh, op deze manier alvast een beetje voorbesproken te hebben... en vooruitgeblikt te hebben, ook op uh, ja, hopelijk de lezing, zoals ik al zei, later dit jaar. En uh, ja, wie weet, en hopelijk zien we elkaar daar. Ja, bedankt voor nou, en laten we hopen dat het snel kan. Dat zou zo fijn zijn. Top. Hé, hey, tot kijk. Jo,